Gelukkig zijn er ook heel veel jongeren die tegenwoordig meehelpen, zoals ook vandaag hier in Rijdiephaven. Samen met de jongeren zijn we aan het scheppen voor schoon water. Dagelijks komt er 12 miljoen kilo plastic in de oceaan. Dat is over de hele wereld. Maar ook lokaal gebeurt er natuurlijk wat. Ook ons afval zal uiteindelijk in die oceaan belanden. Kinderen spreekt dit enorm aan. Samen met basisschoolleerlingen hebben we daarom ook geschept voor schoon water. Het was een prachtige actie je ziet dat kinderen, die ook uh, over hun toekomst nadenken, het geweldig vinden om daaraan mee te doen. Ons land zit vol met waterbazen. Dat zijn mensen die zorgen dat er schoon en voldoende water is in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat eigenlijk ons milieu steeds schoner wordt. En Dat doen we onder andere door uh, tegels eruit te halen, plantjes erin, meer water vasthouden. Ook door het aanleggen van groene daken of het gebruik van een regenton.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 Kijk dan op www.norderzeilvest.nl slash waterbasen.